welkom allemaal in deze video gaan we de verwachtingswaarde berekenen laten we eens kijken naar de volgende situatie we hebben een dobbelspel en een speler zet 3 euro in we spelen gooit twee keer met de dobbelstenen en het verschil van de ogen is het bedrag dat wordt uitbetaald en wat gaan we doen we gaan de verwachtingswaarde van de winst per spel berekenen dus wanneer we dit spel heel vaak zouden spelen wat zou dan de verwachting zijn van de gemiddelde winst? Nou, laten we eens even kijken naar het spelletje. We zetten dus 3 euro in. We gooien met 2 dobbelstenen. We zien een 6 en een 1. Dus het verschil van de ogen, 6 min 1, dit betekent we krijgen 5 euro uitbetaald krijgen. Dus we zetten 3 in, het verschil van de ogen is 5, we krijgen 5 terug. We beginnen met het definiëren van onze kansvariabelen, of toevalsvariabelen, of stogast. En daarvoor nemen we de hoofdletter W. En we zeggen, die hoofdletter W, dat is de winst per spel. Ofwel, de winst per spel, dat is de prijs die je wint, minder inleg. Gaan we nu eerst kijken, welke winst is er te behalen? Nou, we kunnen kijken, het grootste verschil van de ogen is 6-1. Dan krijgen we 5 euro uitbetaald. En dan is de winst dus 2 euro. Immers, 5 min 3 is 2. Het kleinste verschil van de ogen. Is wanneer we twee dezelfde aantallen gooien. Het verschil van de ogen is dan 0. Krijgen we dus niks uitbetaald. En is de winst min 3 euro. Oftewel een verlies. Dus W kan aannemen 2. 1. 0. Min 1. Min 2 en min 3. Gaan we nu de bijbehorende kansen berekenen. Dus wat is de kans op 2 euro winst? Nou, 2 euro winst, wanneer heb je dat? Dat krijg je als het verschil 5 is. Dus het verschil van de ogen moet 5 zijn. Nou, de kans dat het verschil 5 is. Nou, we hebben te maken met twee dobbelstenen. Ik vind het dan altijd handig om even een rooster te maken. Ik heb hier mijn twee dobbelstenen, de waarde van de ogen, en ik noteer de verschillen in de tabel. Dan zie ik dat de waarde 5 twee keer voorkomt. In totaal hebben we 36 waarden, 6 keer 6, dus die kans op een verschil van 5 is 2 36ste. Ditzelfde doe ik voor een winst van 1, daarvoor heb ik nodig een verschil van 4. We zien 4 vier keer in de tabel. Oftewel die kans is 4 36ste. Voor de winst van 0 hebben we nodig een verschil van 3. Deze zien we 6 keer, oftewel 6 ste Hebben we nog min 1, een verschil van 2. Dus even kijken, 8 keer, 8 36ste. Een winst van min 2 geeft een verschil van 1. De kans op een verschil van 1, dat is 10 36ste. En als laatste de kans dat we een winst hebben van min 3. Zoeken we een verschil van 0. We zien 6 maal, oftewel de kans is 6 36e. Nou, dit waren alle mogelijkheden met de bijbehorende kansen. Dus we kunnen even gaan kijken of de som van die kansen gelijk is aan 1. Immers, alle kansen bij elkaar opgeteld, geeft 1. Nou, ik laat het even aan jou om die dingen op te tellen. Maar neem van mij aan, daar komt 1 uit. Deze kansen gaan we in een kansverdeling zetten. Wat is een kansverdeling? Nou, dat is een tabel met daarin de verschillende mogelijkheden en de bijbehorende kansen. Op de bovenste rij zet ik de mogelijke winst die te behalen is. Oftewel 2, 1, 0, min 1, min 2 en min 3. En in de onderste rij de bijbehorende kans. We gebruiken daarvoor de notatie de kans van W, onze stogast. Is gelijk aan die kleine w. En met die kleine w bedoelen we dus die waarden die op die bovenste rij staan. Nou, voor w is 2. Dus de kans dat de winst 2 euro is, is 2 36ste. 1 geeft 4 36ste. 0 was 6 36ste. 8 36ste. 10 36ste. En we zien als laatste 6 36ste. Gaan we nu naar de verwachtingswaarde. Wat is nu precies een verwachtingswaarde? Nou. Het woord zegt het eigenlijk al, het is een waarde die verwacht wordt. Dus wanneer je dit spel heel vaak gaat spelen, welke winst of welke gemiddelde winst verwacht je dan te halen? Nou je hoort heel vaak het woordje gemiddelde. We moeten daar wel even oppassen dat we verwachtingswaarden niet gaan verwarren met gemiddelde. Immers we hebben te maken met kansen, dus echt zeker weten we het niet. Maar laten we gemiddelde toch even in het achterhoofd houden. Dan zien we de verwachtingswaarde. Dat noteren we met een hoofdletter E. Dat is de E van expected. Expectation. En we zeggen E van W. Voor het berekenen van die verwachtingswaarde vermenigvuldigen we de mogelijke winst. Die vermenigvuldigen we met de bijbehorende kans. Oftewel 2 maal 2 zesendertigste. Hier tellen we de volgende bij op. 1. Keer 4 36ste. Nou, krijgen we 0 keer 6 36ste. Plus min 1 keer 8 36ste. Plus min 2 keer 10 36ste. En als laatste nog plus min 3 keer 6 36ste. Nou, we hebben het over het gemiddelde gehad. Dit lijkt ook wel een beetje uh, op het berekenen van een gemiddelde aan de hand van een frequentietabel. Alleen delen we dit dan nog door de totale frequentie. Nou, we hebben hier nu niet te maken met een frequentie, maar met een kans. En wanneer ik hem nu zou delen door het totaal van de kansen, dan deel ik hem door 1. Nou, delen door 1, ja dat brengt niet zo heel veel, maar ik hoop dat je de overeenkomst met het gemiddelde ziet. Nou, dit voer je in op je rekenmachine en je ziet de verwachtingswaarde is min 1,06. Nou, wat betekent deze min 1,06? Doe dit spelletje... Heel vaak en je gemiddelde winst zal min 1 euro en 6 cent zijn. Dus of het verstandig is om deel te nemen aan het spelletje laat ik maar even in het midden. Laten we naar een ander voorbeeld gaan. We hebben een pot en daarin zitten 8 knikkers. 3 blauwe en 5 gele. Geert pakt nu één voor één knikkers uit de pot en dit doet hij net zo lang totdat hij een gele pakt. De vraag is nu: bereken de verwachtingswaarde van het aantal knikkers dat Geert pakt. Dus wanneer hij dit heel vaak gaat doen, hoeveel knikkers heeft hij dan gemiddeld gepakt voordat hij een gele heeft? Nou, laten we eens even kijken. We beginnen met het definiëren van de toevalsvariabelen, die noemen we nu maar even x. En dat is het aantal knikkers dat Geert pakt. Welke waarde kan die x nu aannemen? Nou. Stel je voor, hij kan ook in één keer de gele knikken pakken. Het kan zijn dat hij eerst een blauwe en dan een gele pakt, dus dan pakt hij de twee. Hij kan eerst twee blauwe pakken, dan een gele, dan heeft hij de drie gepakt. Natuurlijk kan hij ook eerst drie blauwe pakken en dan een gele knikken. En dan heeft hij de vier gepakt. Hiermee hebben we alle mogelijkheden. De immers, hij kan niet eerst vier blauwe pakken, want die zitten er niet in. Gaan we naar de bijbehorende kansen. Wat is nu de kans dat hij in één keer die gele knikker pakt? Nou die kans, dat is de kans in één keer geel. Er zitten vijf gele knikkers in. In totaal acht knikkers. Dus die kans dat hij hem in één keer pakt is vijf achtste. Wat is de kans dat hij hem in twee keer pakt? Nou, dat is de kans dat hij eerst die blauwe pakt en dan een gele. Dus eerst blauw. En dan geel, nou de kans op een blauwe knikker, 3 van de 8, acht, 3 achtste. En vervolgens een gele knikker, keer 5 zevende. 5 zevende, immers, er is al een knikker uit, de blauwe. En dit geeft 15 56ste. Nu de kans op 3. 3 knikkers, dus hij pakt hem bij de derde, dus dat betekent eerst 2 keer blauw en dan geel. Oftewel, die eerste keer blauw 3/8, nu is er een knikker uit, dus we hebben er nog 7, waarvan nog 2 blauwe, dus 2/7. We hebben nog steeds 5 gele knikkers, maar in totaal nog maar 6, dus deze vermenigvuldig ik met 5/6. Dit geeft in totaal 30 336ste. Gaan we naar de laatste. Wat is nu de kans dat die 4 knikkers moet pakken? Dat betekent dat hij dus eerst drie keer een blauwe pakt. En als laatste een gele. Dus drie achtste. We hebben nog zeven knikkers met twee blauwe. Keer twee zevende. Nu hebben we nog zes knikkers. En zit er nog maar één blauwe in. Keer één zesde. En als laatste hebben we nog vijf gele knikkers. En er zitten er nog vijf in. Keer vijf vijfde. En dit geeft 30 1680ste. Wanneer ik nu naar die breuken kijk, die kansen, dan zie ik dat de grootste noemer 1680 is. Ik vind het altijd handig wanneer ik alle breuken met dezelfde noemer schrijf. Dus ik ga van die 30336ste maak ik even 1501680ste. Hetzelfde doe ik voor 1556ste en dit doe ik ook voor 58ste. Ik zie dat wordt 10501680ste. En aan de hand hiervan ga ik even controleren of de som van de kansen Gelijk is aan 1 en ik zie 16,80, 16,80ste. Nou, ik hoef jullie er niet van te overtuigen dat dat 1 is. En bij deze kansen kan ik nu een kansverdeling maken. Op de bovenste rij de mogelijke aantallen 1, 2, 3 en 4. Op de onderste rij de bijbehorende kansen. En vervolgens om de verwachtingswaarde te berekenen ga ik kolomsgewijs de bovenste rij vermenigvuldigen met de onderste rij. Ik noteer de e van x is dan 1 keer 1050 gedeeld door 1680 plus 2 keer 450 gedeeld door 1680 plus 3 keer 150 gedeeld door 1680 plus 4 keer 30 gedeeld door 1680. Invoeren op je rekenmachine geeft een waarde van anderhalf. Dus wanneer Geert er zin in heeft om heel vaak knikkers uit een potje te pakken, dan is het zeer waarschijnlijk dat hij gemiddeld genomen anderhalve knikker nodig heeft, totdat hij een gele knikker pakt. Bij deze zijn we aan het eind gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.